Dit is het overzichtsscherm van Amazon Mechanical Turk of MTurk. Rechts onderin zie je de twee onderzoekers uh, Ruben en Marijn die twee dagen op dit platform gewerkt hebben. Dit is het dashboard van Amazon Mechanical Turk en hier linksboven zie je Worker ID. Nou, dan zie je twee staven met hit goal en rewards, uh, Dus eigenlijk hoeveel iets je hebt gedaan en de bijbehorende beloningen. En dan vervolgens in het midden van het scherm uh, staat het overzicht van alle taken of hits, zoals die op M Turk heet, dat staat voor uh, Human Intelligent Tasks en uh, die hebben allemaal een titel um, en die staat in het midden aan de linkerkant staan dan de naam van de requesters en dat zijn eigenlijk de mensen die deze hits hebben uitgezet nou, in de rechterkolom uh, zie je dan bij sommige hits een hoog nummer en dat is eigenlijk hoeveel van deze hits zijn uitgezet uh, de kolom daarnaast gaat over de reward dus de beloning die bij het voltooien van die hit hoort en verder is het uh, dus aan de werker om deze hits uh, uit te zoeken, te accepteren en ze te voltooien.